We staan voor een waterschap dat financieel gezond is en dat zich richt op de kerntaken. De kerntaken zijn voldoende water, schoon water en veilig water. We zetten de komende vier jaar in op besluitvorming gebaseerd op meetgegevens en praktijkgegevens. Maar ook op innovatie en praktische toepassingen. We staan hier vandaag bij het normaal Een heel mooi voorbeeld hoe je de moderne techniek en mechanisatie kunt gebruiken bij een groot probleem op dit moment. In een natte periode moeten we ervoor zorgen dat we droge voeten houden en in een droge periode moeten we zorgen dat we natte voeten houden. Het meest belangrijke is dat je op het waterschap gaat stemmen, dus stem op het waterschap op 15 maart, stem op de BBB.